Welkom bij Tomzorg. Mijn naam is Tom en ik wil u graag de staalopstoel Toulouse presenteren. Toulouse is een staalopstoel, opstoel Deze stoel waar je perfect in kan liggen. Wordt bediend door één motor en door een heel eenvoudig afstandsbesturing met twee knoppen. Eén knop die de stoel naar boven laat gaan en één knop die de stoel naar beneden laat gaan en weer tot rust laat komen. Het is een heerlijke stoel om bijvoorbeeld tussenmiddag even in te rusten of in te slapen. Eenvoudig. Gaat eerst de rugleiding iets naar achteren en de benen naar boven. Als u bijvoorbeeld nog tv wil kijken, lekker op uw gemak, dan is het natuurlijk prettig om toch redelijk rechtop te blijven zitten maar wel de benen al naar boven te hebben. Wilt u echter rusten dan kan u natuurlijk ook verder naar achteren en komt u feitelijk tot een comfortabele slaaphouding voor een Middagdutje. Overeind is met de andere knop. De stoel gaat eerst met de rugleuning naar boven. Daarna gaan de benen naar beneden. En uiteindelijk komt u weer in zit. Wilt u de stoel uitstappen, houdt u de knop ingedrukt. En de stoel komt naar boven tot een hoogte die u prettig vindt om uit de stoel te stappen. Veelal is deze hoogte hoog genoeg. Sommige mensen verlangen nog wat meer en kan de Toulouse zeker nog een centimeter of 10 verder naar boven. En op deze manier makkelijk uit te stappen.